Ik ben Kees de Beer, ik ben nachtburgemeester van Nijmegen en ik ben cultureel ondernemer. Ik woon in Bottendaal, vind ik een hele mooie wijk, een leuke wijk en blij om daar te wonen. Ik vind het prettig aan Bottendaal dat het dicht bij het centrum is, maar geen centrum is. Het is Nijmegen-Oost, maar geen Nijmegen-Oost, dus je valt een beetje overal tussen. en Vooral dicht bij het station, wat het makkelijk maakt om jezelf te vervoeren naar andere steden. Wat mij bindt aan de stad Nijmegen is dat het een, het is een gemoedelijke stad is. Het is wel een stad, maar het is ook ik noem het vaak liever een uit de, uit de kluiten gewassen dorp. Het, heeft namelijk wel, het is een stad, maar het heeft wel de sfeer van een dorp. Het, het ons kent ons. Uh, als je door het centrum loopt, hoeveel, hoeveel mensen je tegenkomt. We hebben natuurlijk ook maar een klein centrum. Uh, en dat vind ik ook wel, wel, wel het leuke. Als je kijkt naar wat we hebben aan gebouwen en wat we hebben aan natuur. En dat dat zo dicht bij elkaar ligt. Want van het centrum naar, uh, naar een bos is binnen 10 minuten ben je daar. En ook andersom, op het moment dat je bij het bos woont, binnen 10 minuten ben je bij het centrum. En we hebben natuurlijk de mooie wateren. Dus er is natuur, er is stad en er is een dorpsgevoel. We zijn de oudste stad. We zijn hier al meer dan 2000 jaar. Laat het alsjeblieft zien. Dat mag veel, veel, veel meer. We hebben natuurlijk de Sint-Stevenstoren. Uh, we hebben natuurlijk uh, de grote parken die we, die, die we hebben. We hebben zoveel moois in Nijmegen. Um, maar vooral die oudheid, die zou ik meer naar, naar voren willen, willen zien. Uh, we doen heel veel dingen goed in Nijmegen. Ik denk dat we een stad zijn waarin we echt wel naar elkaar omkijken, waar we zorgen voor elkaar. Uh, waar dan toch weer dat dorpsen naar voren, naar voren komt. Hè? Je hoeft je denk ik niet alleen te voelen in deze stad. Uh, dus ik denk dat we dat goed doen. Wat mij opvalt in vergelijking met andere steden is dat het altijd de mooiste stad is. En dat betekent al op het moment dat je met binnenkomt met de trein, eh, dat je dan die, die, de Waalkade hebt. Die kan ook nog wel iets beter. Maar in ieder geval de, de skyline van Nijmegen is natuurlijk schitterend. Het is de mooiste binnenkomst van Nederland. Ik zou Nijmegen gunnen dat, um, dat de oudheid meer naar voren komt. En dat, dat Nijmegen nog meer trotser kan zijn op de geschiedenis die hier heeft. Ik denk dat we heel veel vooruit kijken en dat is heel erg goed. Hè. We zitten heel, heel erg veel in de duurzaamheid, uh, in het so, so, sociale. Ik denk dat we daar heel erg sterk op inzetten. Maar het zou ook nog mooi zijn dat we nog trotser kunnen zijn op de geschiedenis. En dat ook mensen buiten Nijmegen, die naar Nijmegen komen, ook die geschiedenis echt gaan zien. Op de middellange termijn gun ik Nijmegen dat hier nog meer gebeurt voor alle Nijmegenaren. Ik denk dat we al heel veel doen in Nijmegen, maar nog niet altijd voor iedereen. En dat we echt die aansluiting zoeken. Dat we ervoor zorgen dat we die mooie parken die we hebben nog meer in hun kracht zetten. Dat we het centrum van, van, van, van Nijmegen nog meer in hun kracht zetten. We hebben een stadseiland, eiland, dat we daar veel meer mee gaan, mee gaan doen. Dus eigenlijk al het moois wat we in Nijmegen hebben, en we hebben zoveel moois, dat we er nog meer gebruik van gaan maken dan dat we nu al doen. Uh, ik, uh, wat ik nu nog kwijt wil over Nijmegen is dat ik vooral heel trots ben om in Nijmegen te wonen. En om Nijmegenaar te zijn. En om samen met al deze Nijmegenaren de, de, deze stad te mogen maken. En daar ben ik dan wel echt het meest trots op. Want ik denk dat ik in een hele mooie stad woon. En als ik me moet bedenken dat ik in een andere stad zou moeten wonen... Uh, ik kan me geen andere stad bedenken waar ik liever zou willen wonen dan in Nijmegen. Dus daar ben ik het meest trots op. Ik wil met jou... In mijn eigen